Je bent er bijna. Je bent bij hoofdstuk 8. Zeven hoofdstukken heb je al met succes afgerond. Daarmee wil ik je feliciteren en hoofdstuk 8 is het allerlaatste hoofdstuk. Hoofdstuk 8 gaat over een omgevingsanalyse zoals ik hem vaak gebruik. Als ik onderhandelingen in moet bij bedrijven of bij een groep mensen in een andere samenstelling. In een organisatie. Het is een tool die ik vaak gebruik. Uh, en die ik weet dat CEO's ook heel regelmatig gebruiken om hun eigen positie te kunnen bepalen en hun onderhandelingspositie daar beter mee in te schatten. Iets wat natuurlijk ook van onwijs groot belang is voor een CEO om te weten. Dus daar wens ik jou heel veel plezier mee, heel veel succes mee. Maar vooral is de opdracht natuurlijk, ga er eens eentje voor jezelf maken, een omgevingsanalyse. Want daar leer je eigenlijk het meeste van. Wens je veel plezier, heel veel succes en uh, toi toi toi.